Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een sportief gestelde moderne sportrolstoel tegen een scherpe Tomzorg prijs, dan is de Debbie een zeer goede keuze. Laat u maar enkele kwaliteitskenmerken van de Debbie aan uw toon. Wat ik u ga vertellen is dat de Debbie licht en makkelijk opvouwen is. Zeer eenvoudig om mee te nemen. Een veilige rolstoel. En goed verstelbaar voor een altijd juiste zitpositie. Allereerst licht en makkelijk opvouwen. De Debbie is volledig geproduceerd uit aluminium en kunststof, waardoor de Debbie zeer licht is. Daarnaast bijzonder eenvoudig op te vouwen, wegklappen van de voetsteunen, oppakken van de zitting en het Debbie is opgevouwen. De totale breedte in opgevouwen toestand is. 32 cm, met een lengte van 89 cm. Misschien interessant als u de Debbie in een kleine kast wil plaatsen. En natuurlijk weer eenvoudig uit te klappen. En klaar voor gebruik. De Debbie is ook zeer makkelijk mee te nemen in de auto. Bijvoorbeeld als u wat vaker naar zee of op, op vakantie en de sportieve stoel mee wil nemen eenvoudig de beensteunen wegnemen door middel van twee beugeltjes kunt u ook handschuim wegklappen en natuurlijk zoals getoond, de rolstoel weer eenvoudig op te vouwen. Wilt u de gabby nog kleiner hebben, dan kan dat door eenvoudig op de naaf te drukken en de grote wielen te verwijderen. En dan heeft u een heel klein pakketje over. En natuurlijk net zo makkelijk weer te monteren. Uitvouwen, handvat omhoog klikken. De benen steunen weer terug op de plek. En het de debbie is weer klaar voor gebruik. De de debbie is tevens een veilige rolstoel. Veilig omdat aan de voetsteunen een band zit. Zodat u nooit met die voet onder de rolstoel kunt komen. Veilig omdat er hele goede remmen op zitten. Veilig omdat de banden niet lek kunnen rijden. Veilig omdat u goede grip heeft op de hoepel. En tevens is de hoepel bekleed met kunststof, zodat hij ook veel minder koud aanvoelt. En al prettig voor mensen die wat gevoelige handen hebben. Veilig omdat hij natuurlijk een drempelhulp heeft, zodat hij ook de rolstoel makkelijk op een drempel kan brengen. Dat heb je dus ook eenvoudig en goed in te stellen zodat iedereen in de juiste zitpositie vindt. Allereerst zijn de voetsteunen in lengte verstelbaar Door middel van een boutje dat u hier los kunt draaien en u vast kunt zetten. De zitdiepte is vast. 40 centimeter diep en 50 centimeter hoog. Verstelbare armleuningen. Niet alleen voor een goede zitpositie, maar tevens wegklapt. Ook onmakkelijker. De persoon vast te kunnen houden of te kunnen begeleiden in of uit de rolstoel. En ook voor degene die achter de rolstoel loopt, is de rolstoel in te stellen. Eenvoudig. En de handvaten tussen 92 en 90 centimeter hoog in te stellen. Dus zoals u ziet, ook achterop een klein tasje met velcroband dicht. En daarin vind ik tevens een gereedschap om de rolstoel te kunnen verstellen indien nodig. De rolstoel is leverbaar in 45 cm breed en in 50 cm breed. De totale breedte van de 45 cm rolstoel is 61 cm en van de 50 cm 66 cm. Te weten in die u misschien wat snellere deuren in het huis heeft. De rolstoel is kwalitatief zeer hoogwaardig, een jaar volledige garantie en daarnaast sterk genoeg om personen tot 130 kilo te kunnen vervoeren. Dus zoekt u een sportief gestelde moderne transportrolstoel. Licht makkelijk opvouwbaar, zeer eenvoudig mee te nemen van zeer goede kwaliteit, dan is de Debbie een zeer goede keuze. Gaat die over tot aankoop van de derby, wensen wij u daar heel veel plezier mee en hartelijk dank.